In deze video laat ik iets zien over Outlook Groups. Dit is een onderdeel van Office 365 en de basis daarvan vind je in de app Outlook. Op dit moment heb ik deze webapp Outlook geopend, dat zie je hier en ik bevind me op dit moment in mijn postvak in. Ik ben lid van meerdere groepen en die groepen vind ik in dit geval onder het kopje Groepen. Mocht je ze niet zien, dan kan het zijn dat je dat kopje even moet openklikken. Uh, en het kan ook zijn dat je een niveau verderop zit en dan zul je naar beneden moeten scrollen om ook weer je groepen te zien. Um, deze groepen hebben een aantal basiselementen, uh, en alle leden van een groep hebben toegang tot al deze elementen en hebben ook rechten om daarin dingen aan te passen. Je kunt je dus afvragen... Of het voor een uh, docent die met een klas wil samenwerken de juiste methode is, daarvoor kun je wellicht beter Teams gebruiken. Voor groepen geldt dat je lid bent van een groep en dat je vanaf het moment dat je lid bent toegang hebt tot alles wat er ook daarvoor in die groep is uh, gedeeld en gepost. Dus je hebt uh, toegang tot uh, gesprekken die met elkaar zijn gedeeld, dat zijn e-mails, je hebt toegang tot alle bestanden die in de groep staan uh, en nog alle andere onderdelen ook. Ik ga nu de groep, een groep openen en dat is in dit geval een testgroep en hier vind je een basis van zo'n groep. Bovenaan staan de elementen die in deze groep, de onderdelen die in deze groep zitten. De eerste, het eerste tabblad is gesprekken en dat is eigenlijk de inbox van de groep. De groep heeft ook een eigen e-mailadres en alle mails die naar de groep worden gestuurd uh, zijn dus te lezen door alle leden van de groep. Iedereen kan daar ook op reageren en uh, de gesprekken blijven altijd op deze plek staan. Dus iedereen die later bij de groep komt kan evengoed alle gesprekken lezen. Um, dat werkt eigenlijk net zoals een mail versturen, dus op zich is het niet uh, heel ingewikkeld om hierin met elkaar te communiceren. Op het moment dat er in een groep een bericht wordt gepost, een gesprek wordt gestart, dan krijg je daar als lid van de groep standaard ook een bericht van in je eigen inbox. Dat is iets wat je uit kan zetten. Ik heb dat in dit geval uitgezet en dat vind je onder het knopje hier. Standaard staat daar volgend. Ik heb daar nu staan, niet volgend. Als ik dat open klik, dan kan ik alsnog weer kiezen voor het volgen van deze groep in mijn postvak in. Dat is op zich handig als je op de hoogte wilt blijven van wat er in een groep wordt gepost. Ben je lid van heel veel groepen, dan kan je inbox vollopen met allerlei gesprekken waar je eigenlijk niet op zit te wachten. En dan kun je dat dus ook uitzetten. Maar vergeet dan niet af en toe eventjes in je lijst met groepen te kijken of er iets nieuws is. In dit geval kun je dat hier aan de linkerkant zien bij de groep die je hier ziet. Hier staat een eentje en dat betekent dat in deze groep één nieuw bericht is gepost wat ik nog niet heb gelezen. Dat waren de gesprekken, mails dus eigenlijk. Dan gaan we naar de bestanden en in het overzicht van bestanden zul je bestanden terugvinden die hier zijn geplaatst. In dit geval zijn hier nog geen bestanden toegevoegd. Je kunt een nieuw bestand hier aanmaken. Uh, en daarin heb je drie keuzes: je kunt een nieuw Word-document, een nieuw Excel-document of een nieuw PowerPoint-document maken. Je kunt ook bestaande documenten hier met deze knop uploaden vanaf je eigen apparaat. Deze bestanden worden opgeslagen op de Teamsite die aan deze groep is gekoppeld. En die Teamsite kun je ook bereiken door hier te klikken op in bibliotheek bladeren. Als ik daarop klik wordt een nieuw tabblad geopend, waarin de uh, documenten zichtbaar worden, die zijn geplaatst. Uh, in dit geval uh, zijn het uh, een aantal mappen, maar verder zijn die uh, mappen nog niet gevuld. Deze mappenstructuur is alleen maar zichtbaar op het moment dat je op die knop hebt geklikt in bibliotheekbladeren. Dus hier kun je meer structuur aanbrengen in je bestanden. Het dus Teamsite ga ik zo meteen verder doornemen, maar ik sluit hem nu even weer, dat tabblad. En ik ben weer terug in Outlook. De agenda, de volgende optie van de groep, is een gezamenlijke agenda waarin je dus afspraken die alleen voor deze groep gelden kunt plaatsen. Op het moment dat je dat doet, krijgen de groepsleden in hun inbox ook een vergaderverzoek waarmee ze dit element, deze afspraak ook kunnen toevoegen aan hun eigen inbox of hun eigen agenda. Dan uh, het notitieblok. Een notitieblok standaard uh, in een Outlook group is een OneNote online bestand. Je ziet hier ook dat OneNote online wordt geopend. En dit is ook weer in een nieuw tabblad. Uh, in dit geval gaat het om een klasnotitieblok, omdat deze groep gekoppeld is aan een team. Een teams is weer een andere variant van een samenwerkingsomgeving binnen Office 365, waarover andere video's zijn. In het notitieblok kun je als groep uh, bepalen wat je met elkaar deelt, aantekeningen bijvoorbeeld van vergaderingen, uh, documenten zou je ook in het notitieblok kunnen plaatsen in plaats van onder bestanden. Um, en ieder lid van de groep heeft evenveel rechten om in dat notitieblok te werken. Dan staan hier nog een paar stippeltjes. Onder die stippeltjes vind je nog twee andere zaken. Allereerst planner. Planner is ook een app binnen Office 365. Uh, wordt nog niet zo heel veel ingezet, maar kan handig zijn op het moment dat je gezamenlijke projecten hebt bijvoorbeeld. Dit zou ook uh, voor een klas uh, of voor een, een, een team in een klas zou dat handig kunnen zijn. Uh, groepsleden kunnen hierin taken aanmaken, kunnen de taken toewijzen aan uh, zichzelf of aan elkaar. En iedereen kan vervolgens van zijn of haar taken weer aangeven hoe ver die daarmee is. En op het moment dat je op Charts klikt, krijg je een grafische weergave van de voortgang ook van al die verschillende taken. Dus dat is uh, een manier om bij te houden uh, wat iedereen moet doen en wanneer zoiets bijvoorbeeld af moet zijn. Ik sluit het tabblad Planner. Ik ben weer terug in Outlook. En de laatste optie onder de stippeltjes is de site, de Teamsite. Zo net zagen we hem al, toen hadden we de documenten geopend. Die vind je hier aan de linkerkant. Nu zijn we op de voorpagina van de Teamsite, want een groep krijgt ook een complete Teamsite erbij. En dit is een SharePoint site die onderdeel is van de totale groep van Teamsites die je, op je in je Office 365 omgeving hebt. Standaard is iedereen hier ook alweer lid van die Teamsite, iedereen kan hier ook alles aanpassen. Aan de linkerkant kun je terug naar de gesprekken. De documenten heb ik net laten zien, het notitieblok staat hier. En uh, voor de rest zijn dit uh, standaard uh, ja, functionaliteiten die in een SharePoint team site zitten. Uh, dus uh, ja, dat, je kunt zelf bepalen als groep of je hier dan gebruik wilt maken, maar hij zit in ieder geval wel in het totaalpakket. Ik ga weer terug naar Outlook. Ik sluit dit tabblad blad. En aan de rechterkant zie je dan nog dat het hier gaat om een persoonlijke groep. Een groep waarin je dus niet zo, zomaar alles kan zien. Dit is een privéomgeving, alleen groepsleden kunnen hier uh, dingen zien en dingen bewerken. Deze knop had ik laten zien over het wel of niet volgen je eigen postvak in. En hier zie je een overzicht van enkele leden. Op het moment dat ik op deze knop klik, dan kan ik hier nog de leden verder bekijken. Er zijn ook nog wat groepsinstellingen. Ik kan hier nog wat zaken uh, veranderen als het gaat om bijvoorbeeld uh, de instellingen voor deze groep. Ik kan hier ook de groep verlaten. Dat was in het kort een overzicht van Outlook Groups binnen de Outlook Web App.